Feestelijke herdenking van de spoorlijn Breda Tilburg. Een spoorlijn die zoals u weet de rechte lijn vormt tussen twee punten. Of anders gezegd, een spoorlijn die de kortste verbinding vormt tussen twee stedelijke knooppunten. Want dames en heren, zeker op het spoorweggebied zijn Breda en Tilburg meer gelijkwaardig aan elkaar dan u misschien op grond van de discussie van de afgelopen maanden zouden hebben kunnen denken. Met een extra stoorbedrijf in Tilburg. En precies zoals 125 jaar geleden zal er muziek zijn in Dilserijen en zal de burgemeester ons daar ontvangen. En net als in 1863 speelt ook in Tilburg de muziek en zullen de drie Tilburgse gilden ons naar het gemeentehuis begeleiden. Dames en heren. Ik hoop van harte dat u een heel plezierige en een heel bijzondere dag zult hebben. En ik hoop tevens dat u als speciale genodigde van onze stichting, dat u evenveel zult genieten als de genodigde in 1863. Ik wil nu graag het woord geven aan de lokale burgemeester van de gemeente Breta, de heer Salberg. Bestuur, dames en heren, al een hartelijk welkom in deze zonnige stad... Ik wil graag beginnen met het bestuur te complimenteren dat ze deze dag hebben uitgekozen. Vorige week rond dit moment regende het hier, 82 mm geloof ik. We hadden toen hier spannende wedstrijden die compleet in het water zijn gelopen. En wat kan je beter dan zo'n mooie zonnige dag gebruiken voor dit evenement. Breda was reeds in 1855 die hier tekeurd gevallen. Toen de stad een officiële aansluiting kreeg op de spoorlijn. Antwerpen, Moerdijk. Ja, het is afgevallen, het woord knooppunt, dus ik kan het er ook niet later nog iets over te zeggen. Ja. Het wordt ja, echt onderstreept. Ja. Maar bij het huidige streven, dames en heren, van de erkenning van Breda als stevig knooppunt. hebben wij uiteraard veel aandacht geschonken aan de actuele positie van onze stad in deze regio. Maar de historische gegevens die de argumentatie aan kracht zouden doen, kunnen winnen, zijn wat minder voor het voorlicht gehaald. Toch wil ik eigenlijk ook juist vandaag benadrukken dat het met name de totstandkoming van de spoorlijnen van en naar onze stad veel van de economische ontwikkeling en de algemene groei te danken is geweest. De spoornet in Tilburg van vandaag bijzonder aandacht schenken. En de slechten van die vestigingsmuren zijn daarmee in een stroomversnelling geraakt. De standmoedingspunt van een aantal spoorwegen, een aantal spoorwegtrajecten, zag vele nieuwe industrieën binnen haar grenzen verschijnen. De aantrekkingskracht van dat spoor bleek ook heel overduidelijk aan het feit dat vele fabrieken langs die trajecten werden gesitueerd, waarvan sommige zelfs met hun eigen spoorwegaansluiting. U kunt er daar nog een aantal van terugvoeren. Met de verdwijning van de Bredaanse haven, met het transport over de waterweg van Minderhoek. 25 jaar stad, aan een spoor, zusterstad van Breda. Dank u wel. De tweede ja, is de halfstander hier Jij moet even hier in de naam halen. Dat kan niet beter, inderdaad. Even voorbereid. Zakken aan het Ja, dat is de volgende. Ik het de ja, Dat is het een beetje op, uh, op een beetje een beetje een beetje een beetje een ja een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje nou, zin? Heb je mijn achtervolgers weer van vroeger? daar. ja. Dan wil Ja, ja, ja. ja, Oh, nou, dat wordt zo mooi. Het is zo mooi. Het is goed. is zo is is is is is is Dat is al een beetje een beetje dat een Thorbecke, die uitgestegen was en gelukkig maakte de man het kort. En dan gaat het verslag verder en de muziek der harmonie, die vlakbij het station geplaatst onophoudelijk doorblieft, overstemde zij beiden de burgemeester. Het leek me leuk, dames en heren, om toch even dit stukje sfeer terug te halen en wat mij in dit verslag intrigeerde, was nu eigenlijk, wat was de betekenis van die letters NW. De geschiedschrijving geeft daar geen duidelijkheid over, ofwel de privaten officieren, ofwel de ha Haagse ambtenaren gelijk hadden. En misschien hadden ze beide ongelijk, want stel je nu eens voor dat die wetsdienaren van de gemeente Oosthout geleend zouden zijn geweest, dan had die betekenis ook best is niet blij kunnen zijn. Vandaag constateren mag de interpretatie van die letters op die hoofdtooien van die veldwachters van wanneer, van wanneer niet gezien worden in de zin van niet blij. Ik denk dat er redenen zijn om die interpretatie te verwerven. En met de mogelijke toekomstige ontwikkeling van dit project zal deze spoorlijn aan het perspectief van Brabant aan het perspectief van de regio en aan het perspectief van deze gemeente verder worden versterkt. Daarom is het goed, om deze zonnige dag met een historische rit iets terug te halen van die sfeer van 125 jaar geleden. En die harmonie daarachter die u met de vrolijke klanken welkomde om de harmonie in Cecilia uit Filze dat is het hulp ook die, die de chroniqueur van de leer genoemde. Ja, een. Ja, Voor en achter zijn op alle kanten ja, EN MUZIEK I don't know. Van Tilburg wil ik u hier, hij doet het dus nog steeds niet, van harte welkom heten. Regelmatig heb ik het genoegen om grotere en kleine gezelschappen in deze stad te ontvangen. Vandaag is me dat wel een heel bijzonder genoegen, omdat we stilstaan bij de herdenking van 125 jaar spoorbreda Tilburg. Het aanleggen van die spoorlijn is voor onze beide steden van groot belang geweest. De ontwikkeling van onze steden is erdoor gestimuleerd en dat doet ze nog. Het is een belangrijke schakel in het totale infrastructurele netwerk waarin de vierde Noord en ruimtelijke ordening ook op gewezen wordt. Het is een schakel die nog eens duidelijk maakt dat er een nadrukkelijke verbondenheid is tussen de Brabantse steden. We lopen hier langs. Zoals... komt ook uit uit het museum ja, maar. Ja, maar. Presenteer uw fans. Neem uw fans. Ik u uw voor God, voor en voor Dat was Meneer de burgemeester, mevrouw van der Arten, meneer van der Arten, mevrouw, heren, leden van het Erecomité en Comité van Aanbeveling, dames en heren, de Stichting Tilburg 125 jaar Stap aan het Spoor heeft de uitnodiging van de gemeente Tilburg voor een feestelijke ontvangst in het raadhuis ter gelegenheid van de herdenking dat 125 jaar geleden ...de spoorlijn tussen Breda en Tilburg, de weten kwam en in gebruik werd genomen... ...volgaardig geaccepteerd en zeg ik de gemeente namens het bestuur van de stichting vanaf deze plaats... ...hiervoor heel hartelijk dank gaven om dit jubileum gestalte te geven... ...was stellig en heel plezierig en hebben wij die met veel optimisme aanvaard... ...wetende dat het verbrengen hiervan, de nodige problemen van financiële en andere artsen oproepen... ...en dat heel veel van de persoonlijke inzet van de bestuursleden zou worden geëist. Dat wij desondanks aan de slag zijn gegaan... ...bloeit voort uit ons enthousiasme voor alles wat met reelvervoer samenhangt. En zeer zeker ook, meneer de burgemeester... ...dat wij van mening waren dat door het vieren van dit jubileum... ...de mogelijkheid gegeven werd... Stilburg als zevende stad in het land, een po in positieve zin, in de publiciteit te brengen. En dat verschil 150, 125 is misschien wel iets om even bij stil te staan. Hoewel over de geschiedenis van wat er toen gebeurd is, al zoveel publicaties zijn verschenen dat ik daar heel kort over zal zijn. De Nederlandse spoorwegen, of het spoorweggebeuren in Nederland, 1839, ik kwam maar heel langzaam op gang. In het begin kwamen er hier en daar wat lijntjes. Maar het bijzondere van de lijn hier is dat de aanleg daarvan plaatsvond in het kader van een hele netgedachte. Een groot net van spoorwegen in Nederland was nodig, werd nodig geoordeeld. En in het kader van dat net is dit het eerste stuk wat klaar kwam. Men was op acht plaatsen tegelijk begonnen. Dit gedeelte had een aantal voordelen waardoor het wat floppig tot stand kon komen. Het was betrekkelijk recht, er waren weinig technische moeilijkheden. En op 1 oktober was dat dus het geval. En bij het gebeuren van de hoge snelheid, waar we nu dus voor staan in Europa, ook daar is het zo, er is een lijn ergens in Frankrijk, een lijn ergens in Duitsland, ook in Italië zijn al stukken Engels gevoelig. En maar het ja, was de laatste in Duitsland, in het kader van internationale samenwerking, ook niet, net van hoge snelheid. De eigen stoomlocomotief, de 37, 37, er vandaag niet bij kon zijn. Maar ook de gemeentes Tilburg, Villegraaië, Bredaar, Hoewel mijn collega Ploeger dat al gedaan heeft, toch nog eens hier ook van harte geluk wensen. Met ons zou ik haar zeggen, en dat is natuurlijk wat moeilijk voor me om dat zo te zeggen. Maar ik, ik feliciteer ons dan even zeer, de spoorwegen, dat ook in de landen eh, de noodzaak van spoorwegen wordt onderschreven. En wel sterker wordt onderschreven dan de laatste decennia het verbanden. De verbinding Breda-Tilburg, Tilburg-Breda. Eh. Mijn informatie zegt nou niet precies, meneer de Jong, hoe de aanleg is geweest. Dat we van Brida naar uh, Tilburg zijn gekomen. Van Tilburg naar Brida dat is ook niet zo interessant. In ieder geval ging het over gilzerij en niet over Oosterhout. Ik merk dat nog even op. Dat is mijn de gemeente. Die heb ik ook nog eens ten dele mee mogen besturen. En de plannen waren aanvankelijk dat hij wel over Oosterhout, Oosterhout zou gaan. Maar het toenmalige college. Ging naar Den Haag om daarvoor te pleiten, maar gingen, want het was tegen het middaguur, zo ongeveer een dit uur van de dag, gingen eerst zitten eten. Vandaar dat ze in Oosterhout zeggen: eerst eten. Dat wij hier ook overigens doen. En het uh, uh, uh, was de tussenstop. Complimenten daarvoor. Zo zie je nog eens als een ander iets nalaat of iets anders doet, dat je nog iets krijgt. Dat is dus ook voor ons afhoog. En Wij, uh, de... uh, wij zijn uh, uh, blij met deze, deze viering. Ik hecht eraan ook nog eens te zeggen dat de uh, Nederlandse Spoorweek hier ook nog een uh, zeer grote werkgever is. En uh, uh, wij gaan ervan uit uh, dat ook uh, tegen de achtergrond van de 21e eeuw dat eerder belangrijker zal worden dan minder. En uh, ook Andrecht activiteiten op het gebied van transport en communicatie daarvoor zijn de toekomstontwikkelingen alleen maar gunstig naast. Het volgen gevoel wil ik dan erg graag nu de openingshandeling verrichten. Geruststellende functionarissen hier hebben mij gezegd dat ik dat heel eenvoudig kan doen. Die hebben geweten hoe ik erbij sta bij dat soort dingen. Ik hoef me op een knop te drukken. En dan gaat er iets gebeuren. Mag ik dat nu al doen, meneer de voorzitter? Dan doe ik dat bij deze. En nogmaals, veel geluk, goede dagen, goed feest, heel veel belangstelling, zeer veel reizigers in de trein. En dan druk ik nu op deze knop en ben heel benieuwd wat u gaat doen. Daar is het loesje De boven komt het hier binnen, hè? Dat geeft niet achteraan moet we ook hebben. Nee, Je bent toch mooi aan beide kanten, of niet? Ja, dat ga je ook, hè? Stel Telt u dan allemaal eh. af naar aan gaan dan Wie doet de sluitlichten? elke Dat doet de conducteur. de conducteur zie hier lopen naar te kijken. Ik vergeet ze allemaal steeds. Dus, uh, nee, die zijn uh... ja, zo. Wacht even op, Jan. Zou je dat niet met Dat ik wel heb? I'm <laughs> going